Om een object te programmeren, selecteer je het object en klik je op de rechtermuisknop. Kies Code, zet Gebruik in Coblocks aan, klik dan rechtsboven op Code. Je ziet hier de verschillende blokken code waarmee je de objecten in de wereld kunt gaan programmeren. Ieder blokje staat voor een instructie die je aan het objecten mee kunt geven. De blokjes code zijn ingedeeld naar soort: Transformeren, bijvoorbeeld laten bewegen, Acties, bijvoorbeeld iets laten zeggen. Gebeurtenissen, bijvoorbeeld wachten of een stukje code een aantal keren herhalen. Items, de objecten in je wereld binnen een codeblokje toevoegen. Je sleept de blokjes naar het programmeerveld. Wil je iets weggooien, dan sleep je het blokje naar links. Code wordt van boven naar beneden uitgevoerd. Een gesprek programmeren om twee objecten te laten praten. Wanneer er op play wordt geklikt, dan. Hond zegt waf. Wacht drie seconden. Hond zegt niets. Dat konijn denkt, wat zegt hij nou? Wacht twee seconden. Weer leegmaken. Ik versta er niets van. Zo kun je eenvoudig een gesprek programmeren. Een object laten bewegen. Bijvoorbeeld wanneer je op de hond klikt, dan verplaats de hond 1 meter vooruit in 1 seconde. En zeg WAF. Draai 180 graden en verplaats de hond weer 1 meter vooruit in 1 seconde. Een object veranderen, laat een object verdwijnen of veranderen van kleur. Zo kun je stap voor stap je hele wereld programmeren.